Wanneer moet je een vaarbewijs hebben? Vanaf hoeveel pk? Nou, die vraag krijgen we vaak op de cursus of via de mail. Om daar een antwoord op te geven, dat kan, ik, dat kan niet zomaar. He, want ik moet eerst even een paar dingen uitleggen. Kijk, je vaarbewijs heb je nodig. Als je een schip hebt van 15 meter of, of langer, dan moet je een vaarbewijs hebben. Of een snelle motorboot. En een snelle motorboot wil zeggen, dat is een schip wat sneller kan varen dan 20 km per uur. Het gaat om die... En dan gaat het op de motor. Je de motor mechanisch, mechanisch voortbewogen schip. Stel ik van, dat een vaar is 20 km per uur. Dus deze man, met die tuindersflat, met die en die heb je hier een nou, pak een beter een 30 pk motor in. Die kan geen 20 km per uur varen, Ik schat hem een kilometer of 12. Geen 20. Dus ik heb geen vaarbewijs nodig. Nou, zou je diezelfde motor in die slot bouwen. Ja, dan zou hij wel eh, 20 km per uur kunnen varen. Dus dan moet je wel een vaarbewijs hebben. Deze mensen, kijk die hebben een motortje. En, ja, die zou waarschijnlijk wel eh, sneller kunnen varen dan 20 km per uur. moet je een vaarbewijs hebben. Als ik zo goed kijk, dan zie ik hier een, een, een achie staan, 8 pk. Ja, weet je wat? Die 8 pk, die zijn een beetje handig. Ja, Vanuit een daar kunnen we wel een sessie een maken. En dat kenteken, dat, dat, dat, dat poetsen we er even af. Geen snelle motorboot meer, heb hebben geen vaarbewijs nodig. Nou, dat zou ik niet doen. Dat zou ik niet doen. Want de bekeuringen die zijn, die liggen er niet om hoor. Geen vaarbewijs, geen registratieteken, geen registratiebewijs. Oh, ik denk al gauw aan een acht of 900 euro. Dus je kan beter je vaarbewijs halen. Dus. Vanaf hoeveel pk je een vaarwijs nodig hebt, daar kan je helemaal geen antwoord op geven. Het gaat om de verhouding met boot en motor. Je die geen vaarwijs hebt, mag je dan ook op het IJsselmeer varen. Nou ja, heb je geen vaarbewijs nodig? Dan mag je overal varen natuurlijk. Hè. Dus het maakt niet uit hè, of je op het IJsselmeer vaart. Je kan ook op het Markermeer varen, je mag ook. Of op Je mag zelfs op de Waddenzee varen. Maar ook op de Noordzee, Daar mag je ook varen. Ook op de Oosterschelde en de Westerschelde. Nou, je mag overal varen. Je mag in heel Nederland varen. Dus als je geen vaarbewijs nodig hebt, dan maak het niet uit. En dan mag je overal varen. In Nederland. In buitenland wordt een ander verhaal. Mag ik iemand anders laten sturen zonder vaarbewijs? Nou, het is een klassieker en die krijgen we tijdens de cursus. Wordt ook onder vragen overgesteld. Volgens het reglement, het binnenvaart politie reglement is namelijk zo dat de schipper is degene die de navigatie leidt. Dus hij hoeft niet zelf aan het sturen te staan. Je mag rustig iemand anders sturen Zorg er wel voor dat hij 18 is en dat je onmiddellijk kan ingrijpen. Kijk, dus dit gaat niet goed. Die vader die laat zijn dochtertje hier sturen. Ah, meisje is geen 18. Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. Kijk, daar hebben we hem weer. Zij heeft je hebt een vaarbewijs, hè? zij is de kapitein en hij heeft geen vaarbewijs. Zij kan onmiddellijk ingrijpen, ja, dat mag, maar zij is de kapitein hè? zij bepaalt wat er gebeurt. Hè? Hij, die stuurman, die heeft eh, niks te vertellen in het verhaal. Dat mag. Ze kan onmiddellijk ingrijpen, ja, hij is 18, ja, dat mag. dat mag. Ik heb een snelle motorboot die ik wil laten begrenzen, mag ik daarmee varen zonder vaarbewijs naar nou, het begrenzen? Moet je zo denken, dan laat je er een apparaatje in zetten, hè, dat die boot geen 20 km per uur kan varen. Nou ja, als je geen 20 km per uur kan varen, dan heb je geen snelle motorboot. Dus dat mag, dat mag, je mag hem laten beginnen, hoor. Maar, kijk, de politie is ook niet meer van gisteren natuurlijk. Hè. Vroeger, met een geheim knopje, dan kon je de knopje omzetten. En dan kon je wel weer aan de varen natuurlijk. Hè. En dan zag je de politie, zet je hem uit. Nee, ik hoor het niet meer. Ja, die vlieg gaat niet meer op. Je mag wel laten begrenzen, maar dan moet je wel een, een officieel document hebben. En dan niet degene van degene die de boot verkocht heeft aan jou en die erop zit ja, hij is begrensd. Nee, dat werkt natuurlijk niet. Hè. Van, de, van de dealer of van de importeur, als die man met de stempel erbij zit, hè, hij is, uh, officieel is hij begrensd. En die man zet zijn handtekening, ja, dan kan hij geen 20 km per uur meer. Dus je hebt geen snelle motorboot. Ja, dan zou dat mogen. Dan zou dat mogen. Ik ben nog geen 18 jaar mag ik wel alvast mijn vaarbewijs halen. Ja, je vaarbewijs mag je wel halen. En ook als je geen 18 bent. Maar je mag nog niet varen. Je mag nog niet varen. Dus dit mannetje, ja, die moet nog eventjes wachten. Kijk, dit zijn de leeftijden, de leeftijden. Minimum leeftijd, 16 jaar. 16 jaar, tuurlijk zijn er wat uitzonderingen. Maar laten we beginnen bij het begin. Kijk, heb je een kleine zeilboot, een roeiboot, een kano, een waterfiets. Dat maakt niet uit. En nee, dat is geen minimumleeftijd. Heb je nou een schip met een motortje, en dat motortje die kan niet harder dan 13 km per uur varen, dan moet je 12 jaar zijn. Dus die kinderen met een bootje varen met een motortje, ja, die moet allemaal 12 jaar wezen. Nou, dit mannetje, dat, dat is geen 12 jaar. Ik denk een jaar of acht, denk ik. Dus dit mag niet. Je moet nog een jaartje wat wachten, natuurlijk. Hè. Kan dat bootje nou sneller varen dan die 13 km per uur, dan moet je die 16 jaar wezen. En kan dat bootje sneller varen dan 20 km per uur, dan moet je 18 jaar wezen. En een vaarbewijs. Dus je mag hem wel eerder halen, maar je mag nog niet varen. Mag nog niet varen. Dit was uh, Matthijs, of dat is Matthijs. Dat was onze jongste leerling ooit. Ah, die was wel heel jong, hoor. Dat was ook te jong, hoor. Dat doen we ook niet meer, hoor. We stellen nu voor de vaartsschool, zeggen we, nou weet je wat. Als je je vaarbewijs wil halen, zorg er wel voor hè, dat de die jongens of de meisjes eh, minimaal een jaar of vijftien zijn. En dan nog wel HAVO-niveau. HAVO-niveau. Want heb je nou lager niveau, oh, dan heb je een hele kluif er dan, hoor. Want het vaartsexamen is eh, flink moeilijker geworden tegenwoordig. Dus wij hebben het liefste vanaf een jaar of 16 en dan is het een havo niveau maar dat kan wel je krijgt je vaarwijs nog niet maar dan krijg je een certificaat en ben je 18 dan leef je min hoeft ook geen kennis meer te hebben maar ben je 18 leef je min en dan krijg je je vaderwijs in de volgende film dan ga ik een antwoord geven op dit soort vragen waar en wanneer heb ik een vaarwijs nodig deel 1 en of deel 2 en ook in het buitenland.